Het Paterswoldse Meer is een van de 15 waterlichamen in het beheergebied van Noorderzuilvest die moeten voldoen aan de kaderrichtlijn water. Ook hier moeten we maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd houden we rekening met de sterk recreatieve functie van het meer. Het meer is onderdeel van het stroomgebied Rijn-Noord. Vanuit de Leienloop en de polder -de Hoornse Dijk en soms ook vanuit het Noord-Willemskanaal wordt water aangevoerd. En vanuit het meer gaat het water via de Pickardhofplas uiteindelijk via het Lauwersmeer, naar zee. Er moet nog wel wat gebeuren om de kwaliteit van het water in het Paterswoldse meer te verbeteren. Het meer kent bijvoorbeeld een wat hoge algenconcentratie, waardoor er van tijd tot tijd overlast ontstaat door blauwalg. Bovendien bevat het meer weinig water en oeverplanten. Daardoor is de leefomgeving voor vissen en kleine waterbeestjes onvoldoende... En zijn sommige soorten ondervertegenwoordigd. Daarom nemen we maatregelen om onder andere het doorzicht te verbeteren en fosfaten te verminderen. We willen dus graag een meer met meer water en oeverplanten, maar niet op plekken waar recreanten er veel last van hebben. Samen met vertegenwoordigers van omwonenden en gebruikers van het Patersbotse meer zoeken we daarom naar geschikte maatregelen. Maatregelen die aan de ene kant de waterkwaliteit verbeteren, en aan de andere kant voorkomen dat er te veel overlast ontstaat door plantengroei. Zo maken we én werk van de doelen van de kaderrichtlijn Water... en zorgen we ervoor dat zeilen, varen, kanuwen en zwemmen heel goed kan in een schoon Paterswotse meer.